Dan gaan we naar de volgende stap en we gaan even kijken wat de totale lengte is van de taille. We gaan even controleren of die nog klopt met de maten die we hier hebben opgeschreven. Dus die 68 centimeter. We kunnen dat bekijken door een deel van die lijn steeds te selecteren. Shift ingedrukt houden om een ander deel van de taillelijn in de selectie toe te voegen. Nog een shift. Shift en het laatste stukje shift. Dan zien we dat het 34 centimeter is, dus dat klopt. Dat is de helft van de taillewijte met overwijte. Dan kunnen we de patroonlijnen verder intekenen. Dus we moeten de middenvoor intekenen, de zoomlijn, de zijnaad en middenachter. Dat doen we met het gereedschap lijnsegment. Even kijken of we nog steeds de goede laag hebben geselecteerd. Dat klopt, we hebben de juiste patroonlijn, de, de afbeeldingscel geselecteerd. Neem het grenschap lijnsegment, gaan op punt 1 staan. Shift ingedrukt, houden en je gaat aan het einde van de rechthoek. Dat is de totale lengte van de rok. Ook bij mij de achter hetzelfde. Klikken aan slepen. De zoomlijn intekenen, shift ingedrukt houden voor een rechte lijn. En vanaf punt 5 naar punt 7 teken je de zijnaad in. De heuplijn kunnen we zo meteen laten staan. Die is handig om ja, ter correctie van jouw patroon. Dus we selecteren de heuplijn. Klappen even alle sublagen open. We maken even het venstertje wat langer, zodat we beter kunnen kijken wat we allemaal voor sublagen hebben. Dit is dus de heuplijn. Daar staat het blauwe blokje bij. De andere patroollijnen of opzetlijnen hebben we niet nodig, dus die maken we onzichtbaar. We klikken op het oogje, houden de linkermuis op ingedrukt en gaan zo naar boven. Ook onder deze heuplijn klikken op het oogje en naar beneden en ons patroon is klaar wat we nog kunnen doen is tekens invullen zoals de middenachter daarvoor hebben we onze symboolbibliotheek um, even kijken de draadrichting kunnen we daarin uh, toevoegen klikken en slepen Alt klikken, kopiëren om hem ook in het andere pand te zetten. Met de achter, met de voor. En je kunt aangeven waar jij wil dat de stofval komt. Bijvoorbeeld op de middenvoorlijn. de dus Dat betekent dat we hier een sluiting in kunnen verwerken. Dit wordt dus dadelijk één pand. En dit worden dus twee delen. Dat kunnen we dus ook erin typen. Dus we kunnen even typen. Dat je hem één keer nodig hebt, als je hem uit de stof gaat knippen. En Alt-klikken-slepen. Deze hebben we dan twee keer nodig. Dit is een basispatroon, dus we gaan van verschillende kledingstukken een basispatroon maken. En een basispatroon kun je aanpassen naar verschillende modellen. Dus dit bestand blijf je behouden en je kunt deze altijd openen, aanpassen en opnieuw opslaan om een ander model te maken. Maar daar komen we later nog op terug.